van de Brug, Enschede, Hengelo, Borne, Zenderen, Almelo. Deel 1 van twee deren. Deel 1 van de Brug, Enschede, Hengelo. Als je voor Wiel Ja, ik kan me vergissen, volgens mij is het geen Voor Wielder. Sla rechtsaf. Ja, kom op. Sla rechtsaf richting de groen. ...en sla linksaf naar de Gronauwse straat. Ik rij op de Gronauwse straat. Ik ga rechtdoor, ik blijf op de Gronauwse straat. Maar toch zegt mijn navigatie, ik ga rechtsaf, ga linksaf. Ik snap het niet. Echt niet. Oh, sorry. Ik kan hier zo door de achteruitspiegel voor kijken, jongen helemaal dicht. Goed werk, jongens. Hé. Onver 300 meter. Vlauwe bocht naar rechts om op de Gronauwse straat te blijven. Wat is hier aan de hand? Wagen. Nee, kraan. I'm not gonna Suggesties heb Er is dus geen fietspad wat hier naast ligt. Sla rechtsaf naar de Onderzaalsestraat. straat. En dan wordt het weer ons En dan gebruikt u uw knippenlicht niet meneer? Of doet u niet? Zit het er toch wel op? Hoppa, rechts links zelfs van de ja. Tuurlijk, ik ga eens naast mij met de telefoon en speelde. spelen, maar ja, het mag hè, als je stilstaat. Oh rijdt op fietspad. Uh. Nee Wim, het is een fiets suggestiestrook. Ze mag er rijden, maar ze mag je niet blokkeren. Het is wat anders. Kijk, ik hoor hier rustig, want ik verwacht hier verkeerd te Maar nou, Nu even niet. Nou, het is een fiets suggestiestrook. Ik mag hier rijden. Van, Staat er weer eentje op een kruis geparkeerd, zodat die andere er niet uit kan. Oh. Nou, kom op uh, mensen, rijden. Nou, kom maar op. ik heb genoeg uh, stilgestaan. Kijk, en nu kan ik mijn plekken niet in, uh, afgeven. Want er staat zo'n lange rij, dan kom ik er nooit meer zo voor dat ik een gescheiden fietspad krijg. Gescheiden, dus dat is fietspad. Dat ga ik nooit iedereen redden, niet. Kom op, rijden! Kom op, rijden! Ik ben er nog door, hij kneurde nog. Ik heb een stokdus staan. Mooi niet. Oké, 40. Dit is wat ik mag. Maar ah, dat mag ik niet. Hier staat de flitspaal. is een rijbaan. auto's mogen hier pijpen. Ik mag hier 40. Ik ben hier geplitst. ...in verband met een bumper -travel. een vrouw die met van alles en nog wat bezig was op de toen ...met haar telefoon, met van alles en nog wat. En ik krijg een boete omdat ik 49 rijd en zij blijft wimperkleven. als je, zoals je zo meteen ziet, ik moet er zo af. Ik moet hier afrennen op de rijbaan waar je niet kunt inhalen, bijna niet kan passeren. En daar heb ik een boete voor gekregen. 66 euro, 9 kilometer te hard. ...zodat de auto's nog steeds een kilometer hadden mogen dus kunnen blijven punken we moesten hier vanaf? Ja, lekker, dat sneeuwzeker sneeuw zeker, of niet. Doei! De Dan ben je niet eerder. naar rechts. af rechts naar de De LF 4 Midden-Nederland. Ja, die gaat de. Hengeloze straat. Wat nou, dan linksaf, rechtsaf, ik moet rechtdoor. Hengeloze straat? Hé, eh? ik zit al op de Hengeloze straat. Dus ik moet gewoon bij de stoplicht rechtdoor. Nou weet ik dat omdat ik bekend ben. Stel je bent hier onbekend, dan ga je linksaf en dan. Ga je tegen het verkeer meteen rechtsaf op het fietspad? Nou, lekker door het rood in knallen, tuurlijk. Op, uh, steek je hand uit aan. Nou let op, dan moet ik zo meteen de rijbaan af. Uh, de rijbaan op, fiets vanaf de rijbaan op. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Uh, nee, even maar. Ik ga er hier niet af, ik gaat er wel bij de stoplichten eraf. Zit het fietspad op? Je op rijden, we hebben groen. Er rijdt er eentje met zijn mislamp aan. die mislamp uit, nul. Nou, merk het al. Deze keer groen zit er ook niet in. Dus sta ik nog een keertje bij de verkeerslichting. Nee, ik duik het fietspad op. En nu op, letten. Wil je weten hoe dit afloopt? Kijk dan ook naar de volgende aflevering van Hotspot on Tour. Op de apriljaar Classic 50 uit 1992.